Mijn naam is uh, Wilma van Noord. Ik ben rector van zowel het uh, anna Lyceum als de ANNA-MAVO, twee scholen van het Anne van rijn college uh, Het anna Lyceum bestaat uit een HAVO en een uh, VWO en heeft 750 leerlingen ongeveer. En de ANNA-MAVO uh, heeft ongeveer 200 leerlingen. Wij zijn in 2013-2014 begonnen met een onderwijsconcept dat onderwijs op maat uh, verzorgt. En dat doen wij door een uh, viertal zaken. Ten eerste geven wij verschillende soorten lessen die voor een deel door de leerlingen gekozen kunnen worden. Um, en met name de, de V-lessen, dat zijn verwerkingslessen. En de R-lessen, remediale lessen, die kunnen dus gekozen worden door de leerlingen. Die helpen uh, om dat onderwijs op maat uh, te realiseren. Uh, daarnaast uh, maken we veel gebruik van ICT om um, ja, leerlingen extra materiaal aan te bieden enzovoort. Onze, onze leerjaren 1 tot en met 3 van het lyceum en ook leerjaar 1 van de MAVO, uh, daar gebruiken alle leerlingen een laptop en uh, de plannen zijn om dat volgend jaar toch door te trekken, ook naar, uh, naar de bovenbouw van beide, van beide scholen. Het uh, derde element om dat onderwijs op maat te realiseren is uh, dat we allerlei talentprogramma's aanbieden voor leerlingen die nog meer uh, kunnen. En uh, dat wij tweetalig onderwijs verzorgen voor uh, zo'n beetje 50% van onze leerlingen, zien wij ook als een, uh, een heel belangrijk uh, talentprogramma. En als laatste is onze leerlingbegeleiding heel intensief. Uh, daar speelt de mentor een belangrijke rol in, maar alle docenten uh, hebben daar een uh, belangrijke bijdrage in. En uh, dan moet je maar denken dat dat als voorbeeld daarvan, dat dat kiezen van, uh, van die, die lessen door leerlingen. En bij bovenbouwleerlingen HAVO vwo is dat elke vier, vijf weken toch zo ongeveer 40% van hun lessen. Dat wordt intensief uh, voorbereid en, en daarna ook weer uh, verder begeleid door de mentor. Dus dat is ons onderwijsconcept. En ja, ICT speelt daar dus een, uh, een heel belangrijke rol in. Het belangrijkste was eigenlijk dat de kwaliteit onder druk stond. En euh, dan ga je natuurlijk euh, ten eerste er weer voor zorgen met de middelen die je gewend bent eigenlijk om die kwaliteit op orde te krijgen. Maar we hebben daarna ook heel kritisch nagedacht samen met euh, ouders en leerlingen en docenten over ja, hoe zouden dan eigenlijk op een andere manier lessen gegeven moeten worden. En leerlingen hebben aangegeven dat ze... Ja, meer de regie ook over hun eigen onderwijs willen hebben en dat ICT uh, hen ook in staat stelt om die regie meer te verkrijgen. Het maatwerk, dat is heel belangrijk. Uh, daar helpt ICT heel erg bij en daar helpt dus ook uh, de, de elektronische leeromgeving bij. Ik denk niet dat we dat nog zonder de ELO in deze mate voor elkaar zouden kunnen krijgen. Daarnaast is het een belangrijk communicatiemiddel met ouders. En wij hebben de ouders nodig. He, school, leerlingen, ouders. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden.